Welkom bij de nieuwe weekvlog. Doe vast een duimpje omhoog als je het leuk kijken. Applaus voor Kim, jongens. Yay, je gaat rijden. Je gaat rijden. Ja. Nou, ah, lekker. wel het park leuk vinden? Ja. Dan moet ik hem nu heel stout vastzetten. Oeh. Is deze vervelend dan? Nou, ik mag haar in de borst doen. Mag wel. Gewoon een snoepje geven als ze staat. Ja. Gaat ze boentjes doen. Tutti. En nou blijft hij staan, hè? Ja? Heb je een bed herdacht? Ha <laughs> ha Staan, ja, ik niet. Jawel, moet je gewoon erop gaan staan. Ja. Het is vandaag zondag en weet niet. Ja, je ziet het hier. Ik heb vannacht geslapen. Zoals, ja, dat doe ik iedere avond. Maar ik heb met eyeliner heb ik op mijn arm, nou oh ja, Bella geschreven. En hier, nee, hier is Verona. Hier Bella of andersom. En hier hoi. Alleen ik heb vannacht blijkbaar zo geslapen. dus ik Alep of Bella op mijn hoofd staan. Ik weet niet wat ik daarvan vind. Maar mijn vader die begon ineens Alep tegen me te zeggen. En toen dacht ik van wat is er aan de hand. En toen had ik blijkbaar dit op mijn hoofd. En ik krijg het er niet heel goed af. Met water. Misschien moet ik mijn cuprimof voor gebruiken. Maar ik ga vandaag weer rijden. Ik ga buiten rijden. Want het is echt heel erg warm. Ik weet niet wat er ineens is gebeurd, want volgens mij was het twee weken geleden nog uh, min 2. Het is nu 15 graden, dus dat is dus 17 graden warmer. En dat is ineens uh, oe, zo, zo erg. Maar ik ben er wel heel blij mee. Zo, ja. so, het is weer Kijk maar, zonnetje daar. Oeh. En ik heb het 1 en tut 2 eventjes in de paddock staan. Kunnen ze even lekker rollen en hun ding doen. Morgen al gereden door Kimmetje. Dus dat is heel fijn. Mijn kaak laat het nog niet toe dat ik weer ga rijden. Dus uh, Kim rijdt nog even Vronen. En dan. Oh, ik zal uit de zon gaan. Oh, dan zien jullie ook wat. En dan. Uh, Hoop ik dat ik over een week of zo er toch wel weer een keertje op kan. Volgens mij vooral naar ergens zweet, Kijk maar. En ze loopt weg. Verrollen. rollen. zien. Ik zal even inzoomen. Misschien helpt het. Volgens dus mij moet ik er nog maar even een borsteltje overheen halen. Nou, Tess heeft vandaag de hele bak voor zich alleen. Het heeft zelfs voordelen op zondagmiddag. Lekker, hoor. Het is buiten net te winderig, vindt ze. Nou, het is een beetje donker geworden. Dus ja, dan is het lastiger... Uh... Wat zegt u? Uh, dat doen ze nog niet, want het is nog te licht, vinden ze. Ze vinden het nog te licht, maar ik kan niet meer filmen denk ik, dus uh, daar stop ik maar mee dan. Ben je lekker aan het rijden? Ja. Goed zo. Is er één door de bak aan het chazen? Ja, dit is vandaag de volgende dag. En ja, blijkbaar vinden ze het lekker. Nou Fabienne zei ook dat ze gewoon ook zeker minimaal een kwartier gevalpeerd heeft. Nou ja, joh, als ze het lekker vinden. Mij. Het moment is daar... Wat zit er een pluintje erop? Het is voor het geluid lieve schat. Huh? <laughs> het moment is daar... We zien kisten. De kisten met de frontriemen erin. En de diamantjes. En als we er geen roze diamantjes zijn, dan keer ik zo daar naar de deur. En dan ben ik weg. Oh, oh ja. daar komen we. En Weet hij je je is doet? klaar. Je er even Kijk. Even. Jullie vragen je vast af, waarom is dit blauw en dit roze? Moet ik wel twee uitknippen of eentje? Nou, dat komt omdat deze Bella niet past. En ze hebben geen Shetlander mee, dus uh, ik heb er voor mijn volgende op gemaakt. Nee, Bella is niet te koop, maar ik vind het toch wel heel erg leuk. Jele lezen. ook bezig. Super mooi. En dan moet je geloos eerst allemaal inzetten. Fanna ook. Ja. ook. Ja. Voor Bonnie ja. Batman. Ja. Daarvoor geel oh, en, en ik met ja. Hadel hè. En Evelien. Die probeert er eentje van een plaatje naar nou te maken. Dat je alleen niet Ja. Nee, ja. ja. <laughs> en ik heb mijn eigen instinct gevolgd. Mooi hè. Het is vandaag woensdag. En ik ga weer in de springles. Nou, niet weer. Voor het eerst volgens mij toch? Ja, voor het eerst, maar weer een keer op woensdag. Want zit dus ik nu met twee andere meiden, denk ik. Ik ben benieuwd. En ik heb weer heel veel zin in. Ik heb vandaag ook weer een nieuw pennypakket van mijn vader gekregen, omdat ik een goed rapport had. Dus yes! <lacht> ik heb één vliegsteken gehad en een dag. Uh... Die vind ik heel erg leuk. Maar laten we nu maar even naar de menings toe gaan. Dan moeten ze alleen nog een stukje Handenlaag. Uitsteken. Mooi naar achter. Handenlaag. Klein iets met je kuit uitsteken. Zo ja. En ga weer door. Kom maar. Zo ja. Zo ja, maar nu ga je rijden. Doe maar nog een keer gelijk. Activeren, juist schoon. Hou je mee aan. Zo ja, en Melona. Zo ja, en Ablaat, Ablaat. Zij steken. Amorlaat. Heel goed, en Ik heb voor het eerst weer goed lesgeven met uh, springen. Dus met Evelien. Hoe was het Evelien? Uh, heel goed was is heel leuk. En? En met Naomi. Hoe was het, Naomi? Het was echt heel leuk. Ja? ja. Dus, uh... En ik vond het ook heel leuk. Nou ja, zwaaien maar, dames. Ik echt bedankt, bedankt, bedankt, Graag gedaan. <laughs> ik ben trots op jullie. En ja. nou, zwaai maar even. Ja. ja. Wat gaan we nu doen? Opruimen. Opruimen is een goede ja. Wat heb je geleerd vandaag? Uh. Wat heb jij geleerd? Springen. Ja, wat heb je geleerd voor oefening? Lang springen. Oké, okay. en jij? Uh, met mijn angst gaan. Oh, oké. Okay. Heel goed. We gaan vrijdag wat verder. We hebben ons Het is vandaag goed is dus, donderdag. En ik ga vandaag weer een keertje rijden voeren. Meestal rijdt Kim, maar vandaag moest hij ook gewoon rijden. Dus mag ik lekker binnen doen. We nou, gaan gewoon een beetje rustig aan doen. Gisteren in een manege lese. Nee, nee, de springles met Evelien en Naomi hebben gesprongen En daar is denk ik nog wel een beetje moe van. Dus vandaag ga ik lekker uh, gewoon een beetje galopperen, een beetje draven, een beetje stappen, een beetje dingetjes oefenen. Maar wel rustig. Ja, ik heb vandaag Mijn proefje geoefend Nou, Ik heb gekeken naar de tips van de bro En Die heb ik gevolgd Zo heb ik Stilstaan. Volgens uh, mij lichtrijden, slangenvolten uh, Zulke dingen heb ik allemaal vandaag geoefend. Zaterdag ga ik een proefje zelf nog een keer oefenen. En dan hoop ik dat het zondag goed komt. Dus uh, ja, ik heb er zin in. Maar nu ga ik naar huis lekker slapen. Doeg. Het is vandaag vrijdag. En ik ben net uit het school. En ik heb vakantie. Nou, uh, met Hen gaat het eigenlijk wel weer heel goed, uh, het is de, ze was natuurlijk zo aan het struikelen en uh, dat uh, had verschillende redenen volgens mij. Want uh, in de, de onderste drie halswervels die ze geblokkeerd, dus die heeft een osteopaat losgemaakt. En sindsdien merk ik wel dat ze weer heel erg fijn is. En uh, ja, ook uh, wat de osteopaat ook wel heel erg uh, aankaart was dat ze echt wel heel veel te zwaar is. En uh, dat als ze zo dik blijft, dat ze dan een soort gewrichtsproblemen kan krijgen straks. Want ze heeft ook maar een soort dunne beentjes. En, dan, uh... mm. <laughs> en uh, we zijn dus heen aan het laten afvallen. Op zich, ik merk wel verschil. Want eerst was haar hals echt helemaal keihard. En nu is die wel een soort, soort zacht al. Dus we gaan dan op die kant op. Ik springen een springliss bij neem Nu zitten fan aan mijn bub Dan ga ik zo mijn buil. Hoe zien het. We elkaar. elkaar. Dat past er niet helemaal. Voel je dat? Nee. <laughs> zo, uitsteken. Nu vanaf elkaar, naar elkaar. Kom, koppelkom. Uitsteken. Uitsteken. Ja. uitsteken. Kijken dat je mooi het midden uitkomt. Handen laag. Uitsteken. Ja. Dat is goed. Zonder dat die harder gaat. Goed. Mooi midden aansturen. Kijk tegenaan. Kom maar. Uitsteken. Kijk, ik heb vandaag een springles gehad. Ik heb heel een parcoursje gedaan. Het ging super goed. Ik ben echt trots. Want we hebben van alles hebben, denk ik wel een steltje gesprongen. En op het laatst hebben we nog een lijntje erbij gehaald. Een dubbel. Een dubbel. Hoe je het wilt noemen. Ik ben echt flergest gewoon. Het ging super goed. Maar, één ding wat jullie niet: abonneer op ons kanaal en doe een duimpje omhoog. En klik dan ook gelijk, als je toch al bezig bent, op een belletje. Dat is een belletje heel fijn. En ik ook. Dan kan je altijd op de hoogte blijven van onze video's en geen één missen. Maar waarschijnlijk weet je het al, tot zaterdag en zondag hebben we steeds weer een nieuwe video. Dus ik zie jullie morgen weer. Doeg!